Zo zeg, pliep, pliep, pliep. We zijn op Utrecht Centraal, onderweg naar uh, RTV Utrecht. Die komen me hier ophalen, want ze hebben mij gevraagd of dat ik mee wil gaan naar een uh, school om daar te kletsen met kinderen over uh, Piet. Wordt wat. Ja, daar zijn we. De auto is gevonden, RTB Utrecht is gevonden. Hallo! Wie hebben we hier? Peter Kniering van RTV Utrecht. Peter van RTB Utrecht. En wat gaan we doen, Peter? We gaan naar een school in Harmelen, de horizon. En dan gaan we het hebben over Zwarte Piet. Of over Piet of over... Nou, in ieder geval Piet. Piet, daar moeten we goed in de gaten houden. Piet, ik ga daar ook mee. Ik blijf hem ook nog even zwarte Piet noemen. Zelfs dat ik de koning ook koningin blijf noemen. Piet, want uh, waarom, waarom doen we dat eigenlijk vandaag, Peter? Nou, omdat we willen horen van de kinderen wat zij vinden van Piet. Want er wordt ontzettend veel gediscussieerd door uh, met name oudere mensen over hoe Piet er dan uit moet zien, of die zwart moet zijn, of wit, of blauw of geel. Maar we willen wel eens een keer horen van de kinderen ja, uh, hoe dingen zijn over. Ja, en wie kun je dan beter vragen dan de kindercorrespondent? Hallo Jumbo. Hier achterin zit trouwens Hein. Hé, hey, Heijn. Hey. Hein filmt, Hein hein, hein vlogt het vlog. Vlog. Ja, ik vlog de vlog. Vlog. We vloggen de, vloggen de vlog, vloggen die vlog. We vloggen de vlog. Man. Vloggen de vlog. Ja, gaat het goed, Hein? gaat heel goed. Oké, okay, fijn. Ook, fijn Hein. Ja, zeker. Hebben jullie zin in? Ja, nou we zijn net verkeerd gereden, dat is jammer. <coughs> maar uh, volgens mij zijn we nog precies op tijd zo meteen. Na ja. net iets te laat, maar dat iets mag ook toch? Ja, kan. Zo, dan gaan we. We zijn op basisschool de Horizon in De Camera mee statief mee, altijd belangrijk natuurlijk. En ik heb een microfoontje gekregen, zodat de televisie mij kan horen. Hoi, Hallo. Hallo allemaal. Oh, jullie zijn al begonnen. We gaan hier. Wat zijn jullie aan het doen? Niks! Doen jullie hier niks op school? Oh, wat goed, zeg. Hallo allemaal. Hallo! Uh, ik ben Taco, dit is Hein en dat is Peter en Peter is van RTW Utrecht en we zijn hier in de klas uh, en ik was al van het Jeugdjournaal maar ben nu kindercorrespondent en dat betekent dat ik vooral naar kinderen luister wat jullie belangrijk vinden en oh, wow. wat jullie mening ergens over is um, en uh, we komen bij jullie kletsen vandaag hier in de klas over Sinterklaas en uh, de hele pietendiscussie ja en wat jullie daarvan vinden? Ja, dat er zoveel over gediscussieerd wordt en uh, dat er zoveel gedoe over is. Hebben jullie gehoord dat er gedoe over is? Ja. Ja? Vinden jullie daarvan? Ja. Stom? Ja. stom? Ik vind het stom. Waarom? Omdat het niet leuk is, want eigenlijk hoort Piet en Sinterklaas een soort feest te zijn en niet een uh, soort van... Oké, okay, daar gaan we het zo, <tus> zo meteen nog veel meer over hebben. gaan het zo meteen nog veel meer over hebben. jullie... Er was hier al een vraag. Uh, komen we op televisie? Ja, we komen op RTV Utrecht. Okay. Kinderen, maar oh, oh, dus, al al de de komen er zitten Waar jij wilt zitten. Ja, dat ja, ja, ga ik doen. Hey, um, en dan vind ik, ik één zo, ding heel belangrijk. En dat is dat we net doen of er geen camera is. Goed? Oké, ja, de, ja, de camera de. gaat zo meteen hey, oplopen en die gaat dan ook jullie nog ja. even de vragen stellen en zo braai. allemaal. Maar we doen net of er geen camera is. Ik niet in de camera. Nee. Dus niet in de camera. Er is een discussie over uh, Sinterklaas en over de Piet en wel en niet en zwart en. Wie heeft daar, wie heeft gehoord dat er gedoe is? Allemaal gehoord wat het gedoe is. Wat vinden we daarvan, van het gedoe? Niet slecht. Slecht, wie wil er iets over zeggen? Ze moeten het eigenlijk aan de kinderen vragen, want de kinderen vieren van grotendeels het feest. Oké? Okay. Maar waarom, ja? Vertel jij? Nou, weet je wat het is? Er zijn gewoon grote mannen, die geloven, ja? En die gaan dan zich druk maken over Zwarte Piet, terwijl ze eigenlijk gewoon moeten druk maken over hun werk. Als mensen ouder dan zijn, dan gaan ze gewoon sneller zeuren, overal over. Ja, je weet het meer? Ja, nou, um, bijvoorbeeld um, bij het Sinterklaasjournaal stopt de hoofdpieter nu ook mee. Ja. En dan denken kleine kinderen van, hè? Ja, eigenlijk nou? zijn de ouders dan de bedervers van het feest, want de kinderen maakten daar geen druk om. Ja. Maar alle ouders het wel. Ja. Als de ouders er geen druk om maakten, was het nog helemaal niet zo'n toestand geweest. Ja. Dus alles een beetje tussen wit en zwart is goed, maar kleur is onzin. Ja, ja. ja. of van ja. zo'n ja. gegeven ja. Ja, ja, en dat, dat lijkt niet echt. En dat okay. is niet okay. echt. Ik wil jullie allemaal eventjes super bedanken dat we hier mochten zijn. En dat jullie neemt... eventjes vragen mochten stellen en dat jullie je mening hebben gegeven vind ik heel belangrijk. En uh, vonden jullie het leuk? Ja. ja! Vonden jullie het belangrijk? Ja! ja. Wie vindt dat volwassenen meer naar kinderen moeten luisteren? En wie heeft de zin in Sinterklaas? En Smaak! Dat is nou nog Dit is zo awkward. Ik kan nooit zelf luisteren. YouTube.com slash Kindercorrespondent, oh, oh. Volg, volgen, volgen. <laughs> like, oh nee, dat moet je altijd zo, like. moet je zo onder in beeld, like. hè? Like, like, like, like. like. O, nee. Subscribe, oh, nee. subscribe, subscribe.